Where all my stories begin, if you want to, I can't show you where it is. Hallo allemaal, we staan hier regnoontstanden in en CC de Grote Post. Vandaag zit hier Imagine, de voorronde, de eerste voorronde van 2015. We gaan eens bij de deelnemers gaan polsen wat het met hen doet imagine, en hoe het met hen gaat. Uh, het is toch weer een mooie kans. Wij willen dat sowieso met open armen ontvangen. En wij spelen graag op zulke podia natuurlijk. Het zijn allemaal al mensen die je leert kennen. En uh, wat doet dat met ons? Weer uh, vrijmaken, weer losgaan en je ding doen waar je zin in hebt. Wel, Imagine is een manier om uh, meer ervaring op te doen en om veel mensen te leren kennen. Ik heb al twee jaar geleden ik ook meegedaan. En uh, dan, ik ga nog steeds om met die mensen die ik toen heb uh, ontmoet. Dus dat is een belangrijke factor voor mijn carrière om vooruit te kunnen gaan. En hiernaast zit Karin en die was een van de finalisten van uh, vorig jaar. Dat is inderdaad zo. Um, ik heb, um hij speelt tot in de Belgische finale van Imagine en um, ik heb heel erg genoten van mijn uh, route die ik afgelegd heb in Imagine. En uh, de sfeer was heel tof. Er was weinig zo'n verhangen concurrentie, um, geen vrevel onderling tussen uh, de artiesten. De finalist voor vandaag is uh, jongeman Louis de Hoog. Thank you.